No shopping. Nothing better than shopping. I pick for my one can of coke and then stealing the rest and drag it into my backpack. <laughs> Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken.